Mijn naam is Erik de Kruijf en ik woon in de Meanderhof. Ik werk bij Landschap Overijssel als coördinator Vrijwilligerswerk. Na de eerste paar jaar uh, leraar te zijn geweest uh, in de vakken aardigskunde en biologie. Um, in mijn baan mag ik uh, met heel veel vrijwilligers werken uh, die uh, hart hebben voor natuur en landschap. En daar voel ik uh, me erg plezierig bij. Ik woon in de Meanderhof en dat is een uh, ecologische wijk. Wij noemen dat uh, zo omdat er... Uh, aandacht is voor mens, plant en dier en we zitten hier ook een deel van de Meanderhof in de binnentuin waarin dat ook zichtbaar is. We hebben hier bijvoorbeeld een insectenhotel maar ook een kruidenspiraal, fruitbomen. Dat is natuurlijk maar een deel van wat de Meanderhof is want de Meanderhof wordt gemaakt door de mensen die er wonen en je ziet dat daar heel veel leuke dingen heel veel leuke initiatieven ontstaan die uh, de meander maken tot wat uh, hier prettig wonen is. We wonen hier uh, met, uh, met 50 uh, huishoudens. Uh, dan lijkt het alsof we hier allemaal uh, bij elkaar iedere dag over de vloer komen. Dat is niet zo. Het is een gewone wijk waarin vriendschappen ontstaan, maar waar je ook uh, samen met andere mensen. Uh, ...dingen onderneemt en met andere mensen ondernemen je wat minder dingen. We hebben ook in Zwolle-Zuid gewoond en dat in een standaard rijtje, om het maar oneerbiedig zo te noemen. En wat me daar dan opviel is dat je je buren wel kent, maar je kent ze niet. En dat is iets waar we toch altijd wel naar op zoek zijn geweest. We willen in een buurt wonen waar er meer is dan alleen maar over de schutting elkaar gedag zeggen. In deze buurt zijn ook geen schuttingen. We hebben hier gekozen voor een vorm waar wel een, een, een bepaalde vorm van privacy is. Iedereen heeft zijn eigen stukje uh, aansluitend op, op zijn huis waar hij uh, uh, beschut kan zitten. Maar daarbuiten is het uh, veel meer open. Uh, iedereen mag wel met planten uh, zijn privacy uh, proberen te uh, realiseren. Maar je ziet dat mensen dan veel meer geneigd zijn om naar elkaar toe te trekken om dingen met elkaar te ondernemen als je dan komt in in een uh, huis met een tuin met schutting gewoon 5 meter 10 meter uh, lang dan voel ik me heel erg opgesloten en dan zie je van dit is dus de wereld uh, om mij heen en die is 5 meter breed en 10 meter lang uh, Daar staan wat plantjes en een grasveldje en that's it um, we hebben er hiervoor gekozen om dus die schuttingen weg te laten, de, tuin, de privétuin iets kleiner te, te houden, maar daardoor het gemeenschappelijke deel groter te kunnen maken. Dan wordt je wereld dus niet kleiner, maar de wereld wordt groter. Ik denk dat het ontbreken van die schuttingen juist ook een symbool is voor wat er hier plaatsvindt. Het is niet alleen dus een fysieke afscheiding, maar ook een sociale af, afscheiding die ontbreekt. Waardoor je makkelijker uh, uh, naar elkaar toe gaat. Um, ik heb behoefte aan uh, oprecht contact uh, met mensen om mij me heen. Uh, omdat uh, nou, dat uh, uh, me de mogelijkheid geeft om ook echt te leven, contact te maken, om uh, dingen te ondernemen. Hier binnen de Meanderhof zijn een aantal groepen actief. Er is een hofkamergroep die onze gemeenschappelijke ruimte beheert. Maar er is ook een groengroep. En de groengroep daar zit ik dan in, natuurlijk ook omdat ik ja, wat uh, kennis en vaardigheden heb, ook vanuit mijn werk bij Landschap Overijssel. En uh, daar vind ik het vooral leuk om uh, hier uh, de tuin groeiend en wilderig te houden. En uh, ja, we hebben hier een knotboom en we hebben hier fruitbomen. En, uh, die fruitbomen, die moeten gesnoeid worden. Nou, een paar weken geleden heb ik met uh, een uh, aantal mensen een, uh, hier een uh, snoeicursus uh, gehouden. En uh, nu, nu zijn er dus meer mensen die enthousiast zijn geworden voor, voor het snoeien van fruitbomen. Dat vind ik echt fantastisch. Uh, uh, ja, als je een mooi fruit wil hebben, dan moet je daar een beetje aandacht aan besteden. Hè? Liefde doet groeien. En uh, dit soort aandacht uh, die maakt... Uh, het maakt mooie bomen. En uh, de bomen staan natuurlijk nu nog maar zeven jaar. Maar over een paar jaar uh, krijgen we hier zoveel fruit aan de bomen te hangen. Dat, dat iedereen daar een, een behoorlijke maaltijd aan heeft. Om het maar zo te zeggen. Als je zo over appels kan spreken. Ja, ik denk wel dat we hier elkaar inspireren. Natuurlijk, ik uh, kom vanuit de Groenhoek. Dus ik probeer andere mensen te inspireren. En dan is het een genot als je... Als ik net een buurvrouw tegenkomt die alleen maar even om het hoekje roept... ...Erik, ik heb mijn eigen fruitbomen gesnoeid hoor, dankjewel. En uh, dat, uh, dat ik weer geïnspireerd raak door een buurman die heel uh, vaardig is met, met het klussen. En, uh, uh, terwijl ik nou, niet echt linkerhanden heb, maar toch uh, wat minder technisch ben. En dan leer ik van hem, door in zo'n klusclubje aan de gang te gaan... Uh, ...worden dingen in, in het huis uh, mooier dan, dan ik zelf in mijn eentje had gekund. Dus ik, ik geloof echt in, in de kracht uh, van samen. En uh, als iedereen op zijn eigen uh, kracht gaat zitten en dat ook probeert over te brengen... ...dan uh, kom je gezamenlijk een stap verder.